Hoi, ik planiele, en deze video gaat over de hersenbloeding, waarbij we zowel de traumatische hersenbloedingen gaan bespreken, als de bloedige cva's. Er zitten drie hersenvliezen tussen de schedel en de hersenen. Van buiten naar binnen zijn dat de dura, die aan de schedel vastzit en uit de twee lagen bestaat. Daartussen zitten de veneuze afvoergoten van onze hersenen, zoals hier de sinus sagitalis superior. En dan hebben we nog de arachnoïdia in het midden, en de pia die aan de hersenen vastzit. Vanuit de hersenen komt het bloed in de cerebrale venen terecht, en dan met bruggetjes gaat het bloed naar de afvoer tussen de durabladen. Deze bruggetjes noemen we ook wel de ankervenen. En je kan je voorstellen dat als je ouder wordt en je hersenen wat krimpen, dat er dan meer spanning komt te staan op de ankervenen. Daar komen we straks nog op terug. Verder zien we nog hersenvocht, oftewel liquor, in de ruimte onder het arachnoïd. Ook dit gaat naar de afvoer tussen de durabladen via kleine uitsteekseltjes. Dus dan hebben we de schedel, met daaronder de dura, daaronder het arachnoïd, de pia en daaronder de hersenen zelf. De hersenbloedingen kunnen dan op vier plekken zitten. Epiduraal, wat letterlijk boven de dura betekent, dus tussen de dura en de schedel. Subduraal, wat letterlijk onder de dura betekent, dus tussen de dura en het arachnoïd. Subarachnoïdaal, wat letterlijk onder het arachnoïd betekent, dus tussen het arachnoïd en de pia. En verder dan nog naar onderen, oftewel echt in het hersenweefsel, wat we intracerebraal noemen. Intra betekent in. Het grote probleem bij hersenbloedingen is dat de schedel een dichte kist is. Er is geen ruimte voor extra zaken in onze schedel. Dus als je bloed binnen jouw schedel, dan kan dat geen kant op. De druk bouwt snel op in de hersenen en de hersenen kunnen letterlijk nergens heen, behalve één gat, waar jouw ruggenmerg naar beneden loopt. En laat die nou precies de hersenstam zitten, de medulla om precies te zijn, met al onze vitale functies zoals ademhaling, hartslag en bloeddrukregulatie. Deze zullen uitvallen als er te veel druk opkomt, oftewel de patiënt overlijdt. Vandaar dat hersenbloedingen eigenlijk in welke vorm dan ook, allemaal gevaarlijk kunnen worden als de druk te veel opbouwt. Laten we ze van buiten naar binnen bespreken. Allereerst de epidurale bloeding, oftewel een epiduraal hematoom, tussen de dura en de schedel. Normaal zit hier geen ruimte omdat de dura vast hoort te zitten aan de schedel. Maar bij grote trauma's, zoals verkeersongelukken, vallen van grote hoogtes en door bijvoorbeeld geweld, kan hier toch een bloeding ontstaan. Hierbij is er in bijna alle gevallen ook een schedelfractuur. Deze bloeding is in 85% van de gevallen arterieel, dus met een hoge bloeddruk komt het bloed uit de bloedvaten. Het kenmerkende symptoom is het lucide interval, letterlijk heldere tussenpoos. Dat betekent dat na het trauma de patiënt bewusteloos is, maar daarna weer wakker wordt. Vervolgens krijgt de patiënt echter in de uren daarna toenemend neurologische uitval tot en met weer in coma raken. De neurologische symptomen kunnen dan zijn hoofdpijn, overgeven, verwardheid, epileptische aanvallen, motorische uitval en een uitval van de hersenzenuwen doordat de hersenstam verdrukt wordt. Hierdoor is de nervus 3, de nervus oculomotorius, als eerste de pineut, wat zorgt voor een afwijkende pupilreflex met een wijde, lichtstijve pupil aan de kant van de bloeding. Meer over de Nervus 3 leer je in de cursus over hersenzenuwen, zie de link in de beschrijving. De diagnose stel je met een CT-scan. Je ziet een lensvormige, oftewel een bolle, bloeding zitten, die niet over de botnaden van de schedel heen gaat. Ook kun je op CT zien of er massawerking is, oftewel het verplaatsen van de hersenen door de hoogdruk in de schedel. Dit kan je bijvoorbeeld zien door naar de midlijn te kijken. De lijn tussen de twee hersenhelften hoort in het midden te zitten maar kan verdrukt worden naar de andere kant, wat we midline shift noemen. Vaak is er een spoedoperatie nodig om een craniotomie te doen, waarbij je een stuk schedel weghaalt, oftewel de kist openmaakt. Dan een subduraal hematoom, oftewel een bloeding tussen de dura en het arachnoïd. Met name bij ouderen zien we dit na een klein maar significant trauma, zoals flink je hoofdstoten, na een val uit bed en dergelijke. Maar ook zien we het na grotere ongevallen zoals verkeersongelukken en in 2% van de gevallen zien we het spontaan. Met name ouderen krijgen sneller een subdurale bloeding omdat door atrofie van de hersenen oftewel krimpen van de hersenen er meer spanning op de ankervenen komt te staan. En verder kunnen we het zien als je je hoofd echt heel hard stoot na een acceleratie-deceleratie trauma waarbij je bijvoorbeeld in een auto-ongeluk eerst naar voren klapt waardoor de voorkant van je hersenen een klap krijgt. En vervolgens schiet je naar achter en bots je tegen de hoofdsteun, waarbij de achterkant van je hersenen ook weer een klap krijgt. Soms is de schade aan de andere kant van de hersenen, dus in dit geval aan de achterkant, groter dan aan de voorkant. Dat noemen we dan een koep- en contrakoepverwonding. En dat kan dus dan bijvoorbeeld een subduraal hematoom zijn. En je kan ook een subduraal hematoom zien bij een shaken baby syndroom een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij de baby door elkaar is geschud. Hierbij zijn het de ankervenen die scheuren in de subdurale ruimte. Het gaat dus in de meerderheid van de gevallen om een veneuze bloeding. Hierbij is dus een lagere bloeddruk en dus kan het langzaam bloeden. Hoe groot het gat is, hoe snel het bloed ophoopt, etc. verschilt per geval. Vandaar dat we drie termijnen kennen van een subdurale bloeding. Acuut, subacuut en chronisch. Bij een acute subdurale bloeding, oftewel meteen vanaf het trauma tot aan twee dagen daarna, is 50% van de patiënten meteen vanaf het trauma in coma. En van de rest heeft 20 tot 30% van de patiënten het lucide interval, waar we het net ook over hadden. Bij een chronische subdurale bloeding, oftewel 14 dagen na het trauma en nog langer, gaat het allemaal veel langzamer. Na dagen tot en met weken na het incident krijg je dan last van hoofdpijn, duizeligheid, Verwardheid, apathie en soms ook epilepsie. Ook een subduraal hematoom zie je op CT. Je ziet dan een cirkelvormige schil langs de hersenen, oftewel een holle bloeding. Ook hierbij kijk je altijd of er massawerking is, door onder andere naar de midline shift te kijken. De behandeling hangt af van de ernst. Als er een operatie noodzakelijk is, dan kan er een gaatje worden geboord om de wat kleinere bloedingen te verhelpen of er kan weer een craniotomie gedaan worden, waarbij je een stuk schedel weghaalt om zo de druk weg te halen. Dan de subarachnoïdale bloeding, vaak afgekort tot sap, tussen het arachnoïd en de pia, waar normaal de liquor loopt. Meestal komt een sap door een aneurysma in de vorm van een zakje, oftewel een sacculair aneurysma, in de buurt van de cirkel van Willis. Als die knapt, dan stroomt het arteriële bloed in de subarachnoïdale ruimte. Dit geeft de patiënt een acuut ontstaande heftige hoofdpijn, die bekend staat als de thunderclap headache, oftewel hoofdpijn als donderslag bij de heldere hemel. Veelal gepaard met plotseling bewustzijnsverlies of met plotseling ernstige neurologische uitval, zoals niet meer op de benen kunnen staan. Opnieuw gaan bloeden is altijd mogelijk en het komt vaak voor dat mensen nogmaals zo'n bloeding krijgen. Door het bloed in de subarachnoïdale ruimte om de cirkel van Willis heen ontstaat een extra probleem. De bloedvaten om de bloeding heen gaan namelijk samenknijpen door een vasospasme door irritatie van het bloed wat eromheen zit. Hierdoor krijg je wat je noemt een secundair herseninfarct. Dus door de hersenbloeding krijg je een herseninfarct. Verder kan het bloed of het litteken na de bloeding zorgen voor een verminderde afvoer van liquor hersenvocht, waardoor dat kan gaan opstapelen. Hierdoor kan in een korte tijd een hydrocephalus ontstaan, oftewel een waterhoofd, waardoor het hersenweefsel verdrukt wordt en dit is een levensgevaarlijke situatie. Ook dit kunnen we weer zien op NCT, waarbij je een bloeding ziet die precies de giri en sulci volgt van de hersenen, oftewel de bobbels en de kuilen die je in de hersenen ziet. Een subarachnoïdale bloeding behandelen we door de kans te verminderen dat het aneurysma opnieuw gaat bloeden. Dit doen we door het aneurysma te koilen, waarbij we het aneurysma opvullen met een dun spiraaltje, waardoor het helemaal wordt opgevuld. Hierdoor kan het niet meer barsten en niet meer gaan bloeden. Of je kan het zakje afklippen met een klemmetje, wat we klippen noemen. Hierdoor komt er geen bloed meer in het aneurysma en kan het dus ook niet meer gaan bloeden. En dan de intracerebrale bloeding, of soms ook wel intraaxiale bloeding genoemd. Dus een bloeding die in het hersenweefsel zelf zit. En dus eigenlijk de enige echte hersenbloeding uit deze hele video. Al worden ze allemaal hersenbloedingen genoemd. Dit is dan ook meteen de meest voorkomende vorm van hersenbloeding. De belangrijkste oorzaak is hypertensie. Dit veroorzaakt namelijk een aantal verschillende afwijkingen aan de bloedvaatwanden waardoor ze sneller gaan scheuren. Een andere oorzaak is cerebrale amyloïde angiopathie, vaak afgekort tot CAA waarbij de bloedvaten in de hersenen door het stofje amyloïd-beta beschadigd raken. Ook hierbij geldt dat ze daardoor sneller kunnen scheuren. Hierbij zijn het de kleine slagadertjes die scheuren, waarbij de bloeding zich dus in een tijd van minuten tot uren opbouwt en steeds meer lekt, en dus steeds meer symptomen gaat geven. Welke symptomen precies hangt af van de locatie van de bloeding? Bijvoorbeeld in welke hersenkwap, of het in de hersenkernen zit, in de hersenstam of juist in de kleine hersenen? Maar ook kan er hierdoor te veel druk komen in de hersenen waardoor je symptomen van verdrukking krijgt. En ook hierbij kan een secundair herseninfarct optreden omdat er bloedverlies is, maar twee omdat dus de andere bloedvaten gaan samenknijpen waardoor het verderop liggende hersenweefsel zonder bloed komt zitten. En dan de intraventriculaire bloeding, letterlijk een bloeding in de ventrikels, oftewel de hersenkamers waar jouw liquor stroomt. Je kunt een pure ventrikelbloeding hebben. Waarbij het alleen daar zit. Maar dat is zeldzaam. Vaker loopt het bloed vanuit een ander type hersenbloeding naar de ventrikels, zoals een sap. Het heeft dan ook wel vrijwel dezelfde symptomen met een abrupte hoofdpijn, met daarbij vaak ook misselijkheid, braken en verwardheid. Verder kan het bloed in de ventrikels, waar normaal natuurlijk de hersenvloeistof doorheen loopt, daarvan de afloed belemmeren. Hierdoor krijg je een opstapeling van liquor waardoor in korte tijd een waterhoofd of een hydrocephalus kan ontstaan. Dit is een levensbedreigende situatie, omdat ook hierbij de druk te hoog kan worden in de hersenen. Download nu ook de actieve samenvatting over hersenbloedingen en vul hem in. Zo onthoud je de stof nog beter en heb je meteen een handige samenvatting voor je tentamen. De link vind je in de omschrijving van deze video. Of meld je aan voor de juf Danielle Academie en download hem daar. En maak ook meteen de oefenvragen die horen bij deze video. Bedankt voor het kijken!